Nou, ja. we zijn aangekomen kom ik Ja, ja. Ik ga lekker zwemmen. lekker zwemmen, wat glam. Woehoe! Yeah. Nou meiden, wat gaan we doen? Lekker zwemmen. Lekker zwemmen. Ja. Nou meiden, wie zijn jullie? Nou, ik ben Liz. <laughs> ik ben Naomi. Vertel. Nou, we hebben elkaar uh, ontmoet uh, via jonge Moederwerk. Ja toen, uh... ja, toen werden we een app gevooid, uh, wel met overleg. <laughs> uh, ja, en eigenlijk vanuit daar uh, ja, zijn we voor gaan afspreken. Ja. ja. Klinkt goed. En wat doen jullie dan zoal? Uh, ja. uh, zwemmen, shoppen. Uh, ja. ja, gewoon appen. De... Ja. Van alles? Ja. ja. Net ook lekker geswommen, hè? Ja. Ja, klopt. Het was leuk. Hoe was het? Ja, ontzettend. Ja, ja. ja. Hey, wat hebben jullie aan elkaar? Nou, het is uh, heel fijn om uh, iemand te hebben die uh, een beetje hetzelfde meemaakt. Ja. Ja. En wat vind jij nou, Omi? Wat vind jij je fijn aan om uh, Lis te kennen? Um, <laughs> ja, het is leuk om gewoon, uh, ja, soms een kietje afspreken met elkaar, gewoon omdat we in hetzelfde schuitje zitten. Uh, ja. Zijn zei ze, nou maar? ik heb al een kindje ja het, is gewoon, uh, ja, het hoort bij elkaar. Ja. Het hoort bij elkaar, ja, ja. Want wat als jullie elkaar niet hadden gehad, hoe was dat geweest? Nou, ik vind het saai ja. Saai, ja. Ja. Ja. ja? ja, ja? Hebben jullie een beetje steun aan elkaar? Zeker. Ja. ja. ja? Hé, hey, uh, wat, uh, wat heb jij aan Naomi? Nou ja, sowieso is het gewoon een goede vriendin. En uh, ja, het is gewoon fijn dat ze weten. Weet waar je doorgaat, ja. Ja, fijn. En jij Naomi? Omi? heb je aan, Liz. Ja. <laughs> Dit is een praatje uh, ja, voor als je gaat afspreken, maar ook uh, Ja, ik zou mijn verhaal bij haar kwijt kunnen, mocht het nodig zijn. Mm -hmm. um, ja. Gezelligheid. Zijn er nog meer mensen waar je steun van ervaart? Ja, ik heb ontzettend veel steun aan mijn ouders. Ja. En die, die zouden echt alles voor me doen. Daar ik ben ik ontzettend dankbaar voor. Fijn. En wat uh, doen ze dan zoal voor je? Nou ja, wat niet. Als ik iets nodig heb. Weet je wel, qua spullen en gewoon ook mentaal qua steun. Ze zijn er. Elke stap zijn ze er, altijd. Ja, hey, en waar ben jij nou trots op? Zelf. En waarom? Nou, <laughs> ja, omdat ik, uh, ja, ik ben een tegenwoeder, ik uh, ga nog naar school, ik uh, voel mijn kind zelf op. Ja, eigenlijk ben ik daar wel trots op dat ik gewoon naar school ga. Ik haal mijn diploma dit jaar, dus uh, yeah. yes. ja. Super vet! Yes! En jij? Uh, ja, ik ben er gewoon trots op hoe het om gaat in mijn leven en ik ben trots op mijn kind. Ook als hij er nog niet, Hartstikke trots op hem. Ja, ik ben eh, ja, trots op mezelf, het doel. Ja, goed zo. Hé, hey, want waarom is het nog meer zo handig uh, om je ouders te hebben? Want volgens mij uh, wordt er iemand opgehaald hier. Wordt er iemand opgehaald? Ja, ja, ja. Om, uh, als taxi te spelen. Taxichauffeur mama. Ja, ja. Ik heb de zo. ja, ik uh, ben zo'n je vriendin laat. Toen Liss heel veel appjes had gestuurd, ik: is in een ijs? Ben ik gewoon helemaal op de fiets gestapt, naar de winkel gefietst en naar haar huis gefietst om een bak ijs te halen. Jeetje, hoe liefde. vond jij dat? Nou, ik dacht top. moest er bijna verhuilen. huilen. <lacht> Echte liefde. Ja, toch. <lacht>